leuk je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag vrijdag en wij gaan voor de tweede keer bij Ivy kijken. Ja. Uh, de, vor huh? de vorige keer we hebben we ook opgenomen. Alleen het punt was dat het geluid het niet deed. Nee. Dus nu moeten we het voor de tweede keer doen. Maar dat geeft niks. Misschien kun je even uitleggen wie Ivy is. Ivy is een 8-jarige Mary. Mara, uh, Mara is de eigenaar van Ivy en die heeft bij ons op de stal gestaan, bij Middelf. Uh, daar is ze wel weggegaan ook, toen samen met een vriendin volgens mij. Toen is ze uiteindelijk uitgekomen waar ze nu staat. Ja, ze zag dat Vrolen met pensioen ging, heeft op de video geklikt en zag uiteindelijk dat wij uh, op zoek waren naar een leuk uh, paardje. Toen heeft zij jou een berichtje gestuurd op Insta. Ja, punt is dat uh, Mara die heeft een uh, ontzettend lieve dochter gekregen, maar met een keizersnede. En dan is het best lastig om een paard te rijden. Het is ook niet zo heel slim om een paard te rijden gelijk al, omdat je buikspieren natuurlijk doorgesneden worden. Dus het leek haar wel een leuk idee dat jij dan een tijdje voor Ivy zou gaan zorgen en rijden. Ja. Uh, de vorige keer dat ik op haar heb gereden dacht ik wel van, wow, dit, ik, het was wel echt weer iets anders. Want ik ben natuurlijk blondie gewend, blondie zit echt dik in haar bespiering en alles en nog wat. Het was gisteren ook, ik ging op blondie uh, ik ging ongeluk tegen haar nek aan en toen dacht ik echt zo sterk sterren. En toen heb ik zo tegen haar gebokst, toen dacht ik, wow, ze heeft echt veel spieren. Ze heeft een, uh, een halfjaartje wat minder gedaan omdat Mara en natuurlijk zwemmer was en daarna een keizersnede gekregen heeft. Ze heeft dan een bijrijder, dus ze is hartstikke goed voor haar gezorgd. Alleen, het was wel meer een beetje vakantie dan dat ze echt hard aan het werk moest. En nu leek het voor Mara wel leuk als ze weer aan het werk kon, en dat jij dat zou gaan doen. Ja. Dus het giet vandaag, dat het nou ja, het stort giet, het stort ja, regent. Mij hebben ze hebben een binnenbak. Ze hebben een binnenbak volgens mij ook. Alleen, we gaan nu eerst even Ivy halen. Want die staat nog op de wei. Ja. Wel onder een deken gelukkig. En dan nou, ga je voor de tweede keer even op haar rijden. Ja. Nou, stop. we hebben er zin in. We zijn uh, weer bij Ivy en bij Mara. De vorige keer dat we waren heeft het geluid uh, niet meegewerkt. Dus we hebben geen geluidmateriaal, wel beeldmateriaal. Dus daar hebben we vrij weinig aan. Dus Mara, zou jij iets willen vertellen over Ivy? Ja, nou, dit is Ivy. Het is een achtjarige KIPN-merrie van de afstammeling Oscar Metal. Dus uh, dressuur gefokt, maar de hartje ligt bij springen. Ik ken uh, Rebecca en Tess eigenlijk van Manege Middle. Toen het Tess nog een, een stuk kleiner was en een stuk kleiner dan mij ook. Misschien nu ben uh, nou, ik iets, iets groter. <laughs> en um, nou, de reden waarom ik Rebecca een briefje had gestuurd uh, om misschien Ivy dan uh, mee te nemen. En uh, <laughs> nee voor Tess om uh, lekker aan de slag te kunnen met een paard is omdat ik uh, wacht met bevallen me vallen van een dochtertje. Dat was door middel van een keizersnede. Ja. Dus uh, ja, echt van rijden, dat kan ik zelf nog niet helaas. Vandaar dat ik uh, Ivy heb aangeboden. Dus we gaan kijken hoe, uh, hoe deze keer gaan we het rijden. rijden. keer ging dat super goed, maar misschien gaat deze keer nog wel uh, een stukje beter. Ze staat nu in haar stalletje. nog een beetje warm. Um, het ging best goed. Wel om natuurlijk weer een puntjezak aan kan werken. Ook voor mezelf, want ik vind loslaten echt het, Ik vind loslaten echt heel lastig. Het ging vandaag wel wat beter dan de vorige keer. Ik heb nu uh, zo erg mijn best dat ik er hoofdpijn en rugpijn van heb. <lacht> <lacht> maar ik ben wel heel trots op wat, ik, uh, wat we samen hebben gedaan. Vond u ervan mevrouw? Ik zag zeker al verbetering met de vorige keer, dus ik ben alleen maar enthousiaster geworden.